Wil je ook regelmatig je PowerPoint-presentatie via mail, blackboard of internet, wist je dat je dit heel eenvoudig nog professioneler kan doen? Ik zal je laten zien hoe. Je begint met de PowerPoint die je wil gaan delen te openen. Dan gaan we naar Bestand. Opslaan als. Dan kies je een locatie waar je hem wil opslaan. Ik kies voor deze uitleg voor het bureaublad. Vervolgens pas ik de naam aan met een kleine toevoeging, zodat ik het origineel niet overschrijf. Het vak daaronder, daar klikken we op en daar gaat het om. Dan zie je ineens heel veel verschillende opties. Kies hiervoor PowerPoint voorstelling. En vervolgens voor opslaan. We hebben nu onze PowerPoint op een tweede manier opgeslagen. We zien hem hier staan. Ik open dit nieuw bestand voor je, zodat je kan zien wat er veranderd is toen ik het opsloeg als voorstelling. Je ziet dat de voorstelling meteen opstart en je niet eerst in een bewerkingsgedeelte komt. En dat ziet er natuurlijk wel zo professioneel uit. Dit is natuurlijk handig als je de presentatie nastuurt via mail, maar ook als je deze op Blackboard of wellicht op internet plaatst. Tot zover mijn tip. Succes met delen van PowerPoints!